Wat een mooi initiatief. Ja, dat ben ik met je eens. We zijn dit vier jaar geleden voor het eerst opgestart. En het idee is om dit het netwerkevenement van de branche te maken. Heel knap georganiseerd. Uh, vanaf de uitnodiging tot de bewegwijzering. Uh, ontzettend aardig. Het is eigenlijk uh, een heel dorp gebouwd als thema. En je hebt eigenlijk het gevoel dat je lekker op het strand staat. We zijn echt de gast hier. zo helemaal worden verwend. Het doel is dat onze, onze klanten en onze partners en business met elkaar kunnen, kunnen netwerken. En dat faciliteren we. De Bovijma is altijd gezellig, maar het is heel leuk om gewoon met mensen uit je eigen branche gewoon te praten, oude bekenden ontmoeten, nieuwe mensen leren kennen. Voor, voor niet iedereen weet de naam meer, maar ja, wel andere mensen ontmoeten. Je spreekt mensen, collega rijschoolhouders, je spreekt mensen van de Bovijma. Mensen die je vaak aan de telefoon hebt, maar nooit in levende lijven ziet. En af en toe even wat kaartjes, kaartjes uitwisselen. Uh, ja. Eten verbindt altijd. Ik heb gesprekken gehad met mensen die ik echt nog nooit heb gezien. Uh, heel bijzonder. Echt, uh, echt een topavond. man doet het heel erg leuk met het ijsje. Ja, zo en zo en zo. Ja, erg leuk. Een mossel eten, daar begint het dus mee. Ik eet geen mosselen, oh. maar het andere eten is heel erg lekker. Ik vond deze mosselen echt heel erg lekker. Deze waren heel lekker gekruid, lekker pittig. Uh, biertje, mosselen, broodje hamburger als je dat lust. Ik moet zeggen, die zelfgemaakte patatjes, die gingen er ook goed in. Ik denk dat ik daar nog een pannetje ga halen, ja. Het smaakt nog meer, dus ja. En verder, we hebben natuurlijk vandaag gelukt met weer, maar ik moet zeggen, we hebben het tot nu toe iedere keer nog gehad. Dus ik denk dat de branche het verdient.